Welkom bij iedereen kan haken. We gaan een babyjurkje maken. Ik til even de camera op om hem helemaal te laten zien. En hier heb ik al een keer slofjes van gemaakt, van deze wol. En het is echt, uh, ja, het is alleen maar meerdere. En een uh, bovenkantje haken. Maar je bent er toch nog wel eventjes mee bezig. Want uh, ja, het moet natuurlijk wel netjes. Je haakt deze over een babyrompetje. Dus ik zou adviseren om een babyrompetje in huis te halen. Uh, van deze wol heb ik al een uh, eerdere serie. de slofjes. Ik heb gemaakt een mutje. Dit komt nog op video. Die komt later. Die moet ik nog uh, op video zetten. En ik heb ook al een babydekentje gemaakt. En allemaal van dezelfde serie. Van uh, de Supersoft dit is de uh, koude midwife en ik heb er ook al een rand bij gefilmd maar vandaag gaan we aan het jurkje werken en als jullie een uh, ja, rompetje willen halen je hebt nog meer nodig hoor je hebt dus uh, ja ik heb twee bollen nodig gehad maar het kan zijn dat je ja strakker haakt of uh, ja, andere wol hebt je hebt nodig, ik zal even hier naartoe lopen een centimeter, een schaar, twee markertjes en een stopnaald. En je kan natuurlijk ook nog um, ja, wat uh, hartjes voor uh, aan de voorkant maken. En je hebt nog nodig een mooi lint voor de voorkant. Dus we beginnen dadelijk uh, met de opening, de halsopening in het rond. En uh, dan zie ik je zo terug. we beginnen dus bij de hals als het goed is heb je je rompetje al in huis en we, begin, we beginnen bij de ronding van de hals en je zet 72 steken op en dan gaan we aan de eerste toer beginnen en de eerste toer is twee stokjes een losse twee stokjes twee overslaan en een stokje Maar we gaan het samen doen dus je pakt je bolletje wol en ik heb haaknaald nummer 4 en dan leg ik eventjes het jurkje opzij. En je begint met een opzetlus. En je gaat 72 steken haken. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 en ik zie je weer terug als je er 72 op hebt nu heb je 72 een ketting van 72 steken en die um, zet je vast dus je sluit de ring en dan moet je kijken of hij niet gedraaid is dus dan hou je hem eventjes zo dubbel en dan sluit je de ketting met een halve vaste dan begin je met drie lossen. en in diezelfde steek zet je nog een stokje en dan een losse en weer in diezelfde steek zet je weer twee stokjes en dan sla je twee steken over 1 2 en hierin in die derde zet je weer een stokje een oh, stokje nou drie keer is scheepsrecht omslaan een stokje in de derde Dan sla je weer om en dan ga je weer twee stok, uh, steken verder. En in de derde zet je twee stokjes, een losse twee stokjes. Dus dit is 1, dit is 2, en een losse en met twee stokjes. en dan sla je weer twee steken over en dan zet je hier weer een steek in of een stokje sorry en dan weer twee overslaan 1 2 en dan zet je hier weer zo'n groepje van twee stokjes 1 in dezelfde steek en weer twee En weer één lossen, en weer twee overslaan, en in die derde steek zet je één stokje, en weer twee overslaan, en in de derde zet je weer het groepje van twee stokjes. Laat je weer twee steken over 1, 2, en in de derde weer een stokje, en dan ga je weer 1, 2 verder, verder en in de derde het groepje van twee stokjes, een losse twee stokjes. En dit is de hele toer, moet je zo afmaken. en als je de toer af hebt dan zie ik je weer terug um, we zijn nu geëindigd bij de bij het eind van de toer waar hier die twee stokjes en losse en twee stokjes in één in de begintoer zitten en we eindigen met één stokje en we eindigen de toer uh, we zetten hem vast in het tweede lossen van het stokje met een halve vaste dus we halen de draad op en we trekken hem meteen door en dan heb je toer 1 gesloten dan beginnen we met toer 2 met 3 lossen nee ik zeg het fout we moeten dus hierin uitkomen en sorry dat ik uh, niet goed zeg we hebben dus de toer gesloten en dan gaan we even hier naartoe haken dus we zetten even hier de haaknaald in in de opening en dan halen we de zeg maar de draad naar het midden van het groepje van twee en daar zetten we drie lossen in en dan gaan we weer nog een stokje pakken en dan telt deze mee als stokje en dit is een stokje en dan weer een losse en dan weer twee stokjes in deze opening kijk en dan komt het er zo uit te zien, dus je moet echt als je de toer sluit naar het midden haken van uh, het eerste groepje En dan krijg je echt die veetjes boven elkaar dan ga je naar dit stokje en hier zet je twee stokjes op dus je slaat je draad om en je zet in deze opening, hier, daar zet je een stokje en je zet er nog een stokje in, dus je slaat nog een keer om en je zet hier nog een stokje in kijk, en dan krijg je hier de groepjes met de veetjes en hier krijg je een soort meerdring. en dan gaan we weer naar deze, omslaan twee stokjes een losse en twee stokjes en dan gaan we weer naar die enkele en daar zetten we twee stokjes op je moet echt in die in die steek zitten met die twee lusjes losse en weer twee stokjes in het groepje en op de, kijk hier zo zet je je naald in en daar komen weer twee stokjes op en dan ga je weer naar het groepje en dan zet je weer een groepje van twee een losse en twee in en zet weer op het stokje, twee stokjes en weer in de grote opening, twee stokjes, een losse, twee stokjes en weer op het stokje, twee stokjes Eén en weer in de grote opening twee stokjes één losse, twee stokjes en met twee stokjes op het ene stokje, en zo maak je de hele toer af, en dan zie ik je weer dadelijk bij toer 3 we zijn nu op het eind van toer 2 met twee stokjes uh, geëindigd en we komen hier weer bij het uh, uh, nu, bij de nieuwe toer aan dus we sluiten even toer 2 in de tweede of de derde losse ik pak altijd de tweede vind ik makkelijker maar dat kan ook de derde zijn derde losse met een halve vaste en dan ga je met met halve vaste naar hier naartoe, dus je haalt even je haaknaald hierdoor. en je haalt je naald door en je slaat nog een keer om oh nee sorry halve vaste ik doe nu een vaste, nou, nog een keer ik wil het te goed uitleggen je doet je haaknaald door je haalt hem haalt de draad op en je doet hem een keer door en nog een keer tot, de, tot je in het midden bent en dan haal je hem ook in één keer door. En dan ben je met halve vaste, dus in het midden van die V. Dan doe je drie lossen. En weer een stokje in die opening. Dan weer een losse. Dan weer een stokje in de opening. Dus twee in de tweede. Dus je hebt hier weer het groepje van twee, een losse en twee en als je bij die twee stokjes bent, dan je slaat je draad om je doet eerst één stokje op het eerste stokje, en dan moet er in het midden hier een stokje komen die zet je gewoon meteen ertussen tussen de twee stokjes en het derde stokje steek je in deze opening En toch vind ik dit niet mooi, dus we gaan er toch een andere methode pakken: eentje terug. Het eerste zetten we op het eerste, en het tweede zetten we in het midden, en het derde pakken we op het tweede stokje. Ja, zo gaan we het doen. Dan gaan we weer in het midden van de V. 2 stokjes, een losse 2 stokjes, en dan gaan we nu aanhouden bij die 2 stokjes wat we bij die andere ook hebben gedaan. Dus je zet eerst een stokje op het eerste stokje, dan een stokje in het midden, en dan een stokje op het tweede stokje. En dan gaan we weer naar het groepje van 2. dus op één stokje op het eerste stokje, een stokje in het midden en een stokje op het tweede stokje en dan weer naar het groepje van twee een losse en twee twee een losse en twee 1 in het midden, en 1 op het derde stokje, ja of op het voorgaande tweede stokje, dus je hebt er in totaal, hou je er 3, en dan weer naar het groepje, en weer een stokje op de eerste, een stokje in het midden en een stokje op de derde en dan pak je wel twee lusjes, dat is het mooiste en dit is toer 3 en dan zie ik je op het einde van toer 3 weer We zijn nu aangekomen bij het einde van toer 3 en die sluiten we. Dus, kijk, dus hier hebben we 3 stokjes en we sluiten hem in de derde losse of in de tweede losse, maakt niet echt uit. Met een halve vaste, dus de toer is gesloten. En dan gaan we nu de draad even ophalen met een halve vaste, zodat we weer in het midden van. Um, van de veetjes komen. Met een halve vaste, twee halve vaste heb je dan nodig. Dan ga je weer 3 lossen. Een stokje in de grote opening een losse en weer 2 stokjes. we gaan nu een stokje op de eerste zetten, op het eerste stokje en we gaan twee stokjes in het midden zetten en dan nog één stokje op het laatste derde stokje en dan gaan we weer in deze opening het groepje van twee stokjes maken en een losse en twee stokjes en dan gaan we weer op het groepje van die drie gewone stokjes een stokje op het eerste en twee stokjes in het midden en dan weer in het groepje 2 stokjes, een losse, 2 stokjes, en een stokje op het eerste stokje, 2 stokjes in het midden, en op het derde stokje het vierde stokje, ja, het klinkt een beetje raar, maar als je bezig bent, dan uh, zie je wel... Uh, wat je aan het doen bent. En weer in het groepje. 2 stokjes, een losse 2 stokjes. En dit is toer 4. En als we bij het einde zijn, dan zie ik je weer terug. We zijn aangekomen bij het einde van toer 4. En we sluiten de toer met een halve vaste. En we gaan weer met halve vaste naar de opening van deze ja van dit groepje van 2 dus dan ga je met halve vast aan het groepje van 2, dan doe je weer 3 lossen dan een stokje een lossen en met 2 stokjes dan op dit groepje van 4 zetten we eerst Eerste stokje op het eerste stokje en een stokje op het tweede stokje en tussen het tweede en het derde zet ik een extra stokje, dus dit is de meerdering en op het derde stokje gaan we weer een gewoon stokje zetten en op het vierde dit wordt het vijfde stokje Kijk, en dan heb je er een gemiddeld tussen het tweede en het derde stokje 1 2 3 4 5 dan gaan we weer naar de groepjes 1 2 en een losse en met twee stokjes dan maar een stokje op het eerste een stokje op het tweede een stokje er in en een stokje op de derde en dan heb je de 5, 1, 2, 3, 4, 5, toch blijven tellen hoor, want uh, ja als je erin mist dan zou het jammer zijn dan moet je het je uithalen maar ja ik ben ondertussen het uh, groepje van twee een losse en twee aan het maken dan gaan we weer een stokje op het stokje doen, een stokje op het tweede stokje en een stokje tussen de tweede en de derde in en dan een stokje op de derde en weer een gewoon een stokje op het stokje nou deze zit niet lekker die haal ik gewoon lekker uit even gewoon heb ik het gewoon niet goed gedaan 1 2 dus dit is de derde en dan gaan we nu de vierde en de vijfde En dan ga ik nu weer naar het groepje van de twee stokjes, 1 stokje, twee stokjes en een losse. En twee stokjes. 1 stokje op het eerste een stokje op de tweede een stokje tussenin stokje op de derde en zo hebben we de b5 en we gaan weer naar het groepje en zo maak je de hele toer af en ik zie je op het einde van toer 5 komen aan op het einde van toer 5 en dan gaan we de toer weer sluiten kijk dan hebben we hier 5 stokjes en we sluiten de toer in de derde losse met een halve vaste en we gaan het draadje ophalen met een halve vaste en we gaan nog een keer in de grote opening een draadje halen met een halve vaste en dan gaan we weer 3 lossen doen en een stokje en een losse en weer twee stokjes 1, 2, allemaal in dezelfde opening we blijven dit herhalen dan gaan we op die 5 gaan we in de derde een extra stokje zetten dus gewoon een stokje op de eerste een stokje op de tweede en op de derde zetten we twee stokjes 1 en in dezelfde opening 2, dus nu hebben we er 3 1, 2, 3, 4, 5 en in totaal moeten we op 6 uitkomen en dan gaan we weer in het groepje 2 stokjes 1 losse, 2 stokjes En weer een stokje op het eerste stokje, een stokje op het tweede stokje en twee stokjes op het derde stokje. en weer, ja het groepje heb ik eigenlijk niet uitgelegd net maar, je kan me volgen en weer twee stokjes en als je me niet kan volgen dan spoel je het filmpje nog een keertje terug 1, 2, 3, 4, 5 en de zesde en weer een groepje van twee En een losse. En met twee stokjes. En de, zo gaan we toer 6 afmaken. En ik zie je op het eind weer terug. En we zijn weer geëindigd bij toer 6 met hier 6 stokjes. En we zetten weer een halve vaste in de derde losse. en dan halen we weer de draad op naar het eerste stokje en we halen weer de draad op met een halve vaste met het tweede stokje en we zetten weer drie losse en we beginnen met toer 7 weer met een stokje een losse en twee stokjes en dan gaan we weer op het eerste stokje een stokje zetten en op het tweede stokje een stokje en op het derde stokje zetten we een stokje en dan zetten we na het derde stokje nog een extra stokje en dan zetten we hierop op het vierde stokje een stokje, dus dan hebben we er nu 1 2 3 4 5 en op de resterende stokjes zet je een stokje en in totaal 7 stokjes en dan weer in de opening twee stokjes en een losse en op het eerste stokje weer een stokje en op het tweede stokje een stokje en op het derde stokje een stokje en daarna zetten we een stokje tussen en dan weer een stokje op het stokje En dan heb je weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes. En dan ga je weer naar het volgende groepje. Met die twee stokjes in de opening. En dan lossen. En twee stokjes. En weer een stokje op het eerste stokje de derde en daarna zetten we een extra stokje ertussen en weer een stokje op het stokje en weer in het groepje twee stokjes twee stokjes een losse twee stokjes en weer op het eerste stokje een stokje tweede op de derde en een stokje daarna ertussenin en weer een stokje verder de stokjes blijven tellen hoor dat je dus toch in deze toer toer 7 7 stokjes hebt en dan ga je weer in het groepje verder Op het eerste stokje een stokje op het tweede op de derde daarna tussenin een stokje en weer een stokje op de stokjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en ik zie je weer op het einde van de toer 7 terug we zijn nu op het einde van toer 7 en ik sluit toer 7 in de derde losse met een halve vaste en ik ga hem nu afhechten gewoon de draad doortrekken en je hebt het bovenkantje al klaar Um, maar het ligt aan de maat. Dus als je nu je rompetje erbij pakt, dat gaan we nu doen. Kijk, dit is een rompetje maat 62-66. Deze is dus te klein. Dus dat kan je ook zien. En dan pak ik even mijn voorbeeldjurkje bij. En die is doorgegaan met meerdere toeren en als je dus hier ziet die toer van 1 2 3 allemaal het meerdere doe je in het midden en dan kan je hem groter maken dan maak je het bovenstukje groter want zoals ik dit jurkje zie is het meer uh, ja maatje ja ik ken die maten niet zo goed van die baby's dus toch een maat groter dan 62-68. en dan moet je even voor jezelf meten hoe groot je hem wil hebben want je moet natuurlijk wel tot voorbij de oksel komen en dan leg ik eventjes het bovenpandje erop en ik kom je hier niet uit maar ik ga wel uitleggen hoe dat je dat um, wel doet dus je gaat gewoon door met de toeren totdat je hier onder bent en dat je hieronder zeg maar um, uh, de markus gaat zetten en ik ga even kijken of we goed in het midden zitten, dus dat je die deze punt zeg maar in het midden krijgt, maar zoals hij er nu uitziet en hij ligt plat dan kan je ook dit in het midden aanhouden en dat gaan we nu doen, we houden deze in het midden aan en als je hem dubbel vouwt dan zie je ook wat het midden is dus dit is het midden. Dan ga ik markertjes inzetten in deze punten. Want deze komen onderaan. Je moet nog even doorhaken, hoor, maar om het uit te leggen, hier komen de markers. En deze heb je in het in de punt en dan gaan we even hier kijken hoe we hier uitkomen. Dan moet je iets verder. Ja, hier zou ik iets verder de marker zetten. En dan moet je even zelf kijken hoe het bij jou uitkomt, want de ene haakt losser en de andere haakt vaster. En dan doe je ook voor de achterkant. kijk je marketjes, die zijn nu bepalend voor de voor de armsgaten en dan gaan we nu het jurkje eraan maken um, je maakt nu een lus en je pakt je patroontje bij de stekenmarkeerder, dus bij deze kant want dan gaan we dadelijk deze kant weer ophaken en dan gaan we hier weer mee verder Dus je pakt je markeerder hier, je pakt je patroontje en je steekt bij die markeerder die haal ik er even uit Je haalt hem door met een halve vaste, dus die, die zit vast ik leg eventjes het rompetje weg en we gaan nu drie lossen maken en een stokje op het stokje, gewoon waar je de markeerder hebt gezet, dan ga je gewoon het patroon verder volgen, gewoon stokjes op de stokjes en dit is het patroontje van het waaiertje daar zet je weer twee stokjes in. En een losse. En twee stokjes. En we vervolgen gewoon de toer waar we waarmee mee geëindigd zijn. Hoe groot dat je hem wil hebben. En dan zet je gewoon weer een stokje op een stokje. En we meerdere nu niet. Dus het is nu gewoon naar de markers gaan. Naar de steekmarkeer dus. en dit patroontje gewoon volgen ik tel ook nu eigenlijk geen toeren meer want ja het maakt niet uit je moet dadelijk even ja als je het volgt en je snapt het principe dan haak je gewoon verder totdat je hem groot genoeg vindt en we steken weer gewoon een stokje op een stokje één stokje op elk stokje we meerdere niet meer we gaan nu dus zeg maar aan de onderkant van het uh, met het lijfje verder haken en we zijn nu bij de steekmarkeerder en dan zetten we 2 stokjes nog omdat deze in de waaier valt 2 stokjes en een losse en dan gaan we naar deze volgende keer het werk en hier zet je weer 2 stokjes in en zo heb je dus hier het armsgat en we gaan weer verder met het patroon, gewoon het patroon volgen nu, gewoon een stokje op een stokje ik haal even de steekmarkeerders eruit hier volgt het patroon twee stokjes, een losse en twee stokjes en nu een stokje, een stokje komen nu weer aan bij een marker dus dat betekent dat we hier dus weer moeten sluiten Even deze afmaken een stokje twee stokjes een losse en twee stokjes en de marker zit in het eerste stokje dus daar steken we 1 stokje in, en dan draaien we het werk. En dan gaan we die vastzetten op dit eerste stokje, en dan heb je hier dus je begintoer, en die sluit je dus met een halve vaste. Even liever twee lusjes dan één, dan zit die beter. Zo, dan sluit je hem en dan ga je weer omhoog werken met drie lossen. En dan pak je weer het patroon op: een stokje op een stokje en weer een stokje op een stokje. Ik laat even de marker hier, ja, die haal ik even los en die zet ik hier dus op, omdat je hier dus met de nieuwe toer begonnen bent en dan weet je altijd waar je een nieuwe toer moet beginnen en dan pakken we hier weer het patroon op met twee stokjes een losse en twee stokjes En zo vervolg je de hele tour totdat je weer bij de marker bent. En dan kom ik bij je terug. Als je hier weer bent, dan kom ik weer bij je terug. We zijn nu aangekomen bij de marker. En we hebben gewoon het patroontje gevolgd. Dus ook aan deze kant bij de armsopening. Volg je gewoon het patroon zoals je het in de voorgaande patroon hebt gedaan. En hier is de marker. En hier heb je twee stokjes en dit is dus de, het beginstokje. Dus hier sluit je de toer. En je zet ze weer drie omhoog met drie lossen. en dan zet je weer een stokje op een stokje en we gaan weer twee stokjes en een losse doen en we gaan nu uh, deze waaiertjes gaan we hier tussen zetten om het meerdere, zodat je het rokje krijgt, zodat je dus echt dit patroontje gaat dan weer met meerdere wordt het wijder dus we gaan nu verder met het patroon maar we gaan nu wel meerdere dus 1 2 3 4 5 6 7 waren we geëindigd maar misschien als je een grotere maat hebt dan eh, zitten hier meer stokjes op Maar ik ga nu in het midden hiervan dus ik, ik zet er nu 3 op, 3 stokjes op de volgende stokjes, elke 1 stokje op een stokje en hier in het midden dus, dat is deze, dit stokje, het middelste stokje en of het nou 14 stokjes zijn of 12 of 9 gewoon in het midden daar zet je een stokje en dan zet je 2 stokjes in en weer een losse en weer 2 stokjes Als je maar dat ritme dan aanhoudt, dus in deze meerdering, als je hier dus die waaiertjes gaat zetten, dat je die dus ook in het midden van je stokjes doet en dan zet je weer stokjes op stokjes. En dan gaan we weer, een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, en in de vierde gaan we weer een waaiertje zetten van twee stokjes, 1 2 en een losse, en twee stokjes, en weer een stokje op een stokje. en dan zijn we hier bij het armsgat en daar heb je dus het waaiertje dus daar zet je weer een waaiertje in en een losse en twee stokjes en een stokje op een stokje weer en dan gaan we weer in de middelste een waaiertje zetten en in dit geval is het in de vierde maar misschien is het bij jou wel verder dat je hem groter hebt gemaakt en dan lossen en weer twee stokjes allemaal in dezelfde opening en dan weer een stokje op een stokje en zo maak je de hele toer af weer tot je bij de marken bent en hier gaan we weer een waaier inzetten en weer een stokje op een stokje nou we zijn al bijna bij de marker dus ik ga gewoon maar even door en dit is weer het einde van de toer, dus dan sluiten we de toer met een halve vaste het liefst twee lusjes en dan zetten we weer drie lossen op 1 2 3 en we vervolgen het patroon en we zijn weer bij het waaiertje met twee stokjes en een losse en twee stokjes kijk en hier heb je dat waaiertje gemaakt en dan betekent ook dat het wijder wordt het jurkje dadelijk weer we zetten nu even stokje op een stokje weer en dit is het waaiertje dus dat moet je in de waaier dan moet je goed opletten want je hebt er nu dus 3 aan één kant en 3 aan de andere kant dat je niet in de waaier zit dus dan moet je het stokje op het stokje pakken zijn er 3 en weer in de waaier en het stokje op het stokje en zo ga je de toer verder en dan kom ik dadelijk weer bij je terug en we zijn weer geëindigd bij het met de toer, dus we sluiten de toer weer met een halve vaste we maken weer drie lossen en we zien hier die drie uh, stokjes we hebben een waaiertje, we hebben drie stokjes en nu gaan we toch weer meerdere met beide stokjes dus we zetten nu um, een, een dit telt mee als stokje en dan zetten we hierin nog een stokje naar de tweede of naar de eerste, dan zetten we een stokje op het stokje. Dus is 3 en dan pakken we nog een stokje op het stokje. Dat is 4 en we pakken weer het patroontje op van het waaiertje. 2 stokjes lossen en 2 stokjes. En we gaan weer meerdere 1 stokje en een stokje na het eerste stokje en een stokje daarna op het stokje en nog een stokje op het stokje, dus dan hou je vier stokjes en we gaan weer het waaiertje doen twee stokjes, een losse, twee stokjes Dan weer een stokje op het eerste stokje. Een stokje ertussen. En een stokje op het middelste stokje. En een stokje op het volgende stokje dat je de 4 hebt. En zo maak je deze toer weer helemaal af. en ik haak nog even vrolijk door zo en dan zie ik je weer dus dan maken we deze toer af en dan zie ik je weer als we bij de marker zijn bij de volgende toer en we zijn weer geëindigd met de toer dus we sluiten de toer weer met een halve vaste weer 3 omhoog met 3 lossen en nu heb je de 4 en nu gaan we de vijfde tussen de twee in zetten 2 twee stokjes tussen stokje op stokje dus is 1 2 en dan gaan we in het midden nog een stokje dus 3 4 5 dan weer twee stokjes twee stokjes, een losse en twee stokjes dan weer een stokje op een stokje en in het midden zetten we er nog een extra stokje bij zodat we in totaal 5 stokjes hebben en dan komen we weer bij het waaiertje uit en weer een stokje per stokje en in het midden nog een extra stokje Oh, en ik sla er één over, zie ik. We hadden er hier 4, we moeten er 5 uitkomen: 1, 2, 3, 4. Nou, ik doe het te veel. Ik ben te enthousiast met mijn stokjes. Even een stukje uithalen. Dit is 1, dus dit wordt 2. Dan de derde tussenin en dan de vierde op het stokje en de vijfde ook op een stokje dan hebben we er vijf en weer twee stokjes en losse en twee stokjes en dan gaan we weer meerdere met een stokje tussen de twee stokjes in 1 twee drie vier en de vijfde en zo maken we de toer weer af totdat we weer bij de marker zijn en dan zie ik je weer terug en we zijn weer bij het einde van de toer en dan sluiten we de toer weer met een halve vaste 3 lossen en 1 2 3 4 5 en dan gaan we nu de zesde stokjes maken dus 1 2 3 en dan gaan we in de derde een nog een stokje erbij maken dus 4 en dan weer gewoon een stokje op een stokje 1, 2, 3, 4, 5 en dit wordt de zesde en we pakken het waaiertje twee stokjes een losse twee stokjes en we gaan weer op het derde stokje een extra stokje maken en weer het stokje op het stokje, en op de derde pakken we nog een extra stokje, zodat we in totaal 6 stokjes hebben en zo maken we de hele toer weer af, een stokje op een stokje, en bij de derde maken we twee stokjes en het is ook leuk om met twee verschillende kleurtjes te werken zoals ik in dit jurkje heb gedaan, dit jurkje is gewoon iets groter maar dan heb je ja, dan, dan gaan we weer meerdere ik laat het even zien hier heb je dus uh, 5 uh, 1 2 3 4 5 6 stokjes en dan ga je weer hier een waaier tussen maken maar uh, ja zo, zo krijg je die, die volle rok eronder maar dit is ook een maatje groter hoor dus uh, voor een heel klein babytje is het lastig als er zo'n grote rok aan zit maar voor een kindje dat dat kan zitten en we pakken daar ook wel een ander kleurtje erbij, dus we maken even deze toer nog af en dan zie ik je weer en dan pakken we even een ander kleurtje bij we zijn nu weer op het einde van de toer, dus we sluiten de toer maar we pakken meteen een ander kleurtje erbij, dus ik heb hier een beetje licht roze, ook van de super soft van de zeeman En je kan met meerdere kleurtjes werken, ik zal dadelijk even laten zien 3 lossen weer, ik zal het dadelijk even laten zien zoals het in het andere jurkje is, 2, 3, 3 lossen dus in je hecht de draad goed aan en we gaan dadelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, de zevende maken ik zal eventjes het andere jurkje laten zien, kijk hier heb ik Um, witte bijgebruikt en wit is ook wel heel mooi en dit is het licht roze maar het wit heb ik nu niet meer want het is op maar het is wel leuk om een jurkje te maken met meerdere kleuren maar als je één kleur pakt is het ook helemaal prima dus dit telt mij als eerste stokje we gaan nu het zevende stokje maken dus dat doen we, we maken eerst het tweede stokje derde en hier tussenin zetten we het vierde en dan maken we weer een stokje op het stokje zodat we op 7 uitkomen en ik heb ook de draad even aan laten hangen zodat je dadelijk als je weer met de andere kleur bezig bent dat je die weer gewoon kan oppakken 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 en de zevende, en dan weer in het waaiertje twee stokjes. Een losse twee stokjes. En nu moet je wel uitkijken dat je wol niet door elkaar gaat. Dus ik leg mijn ene bol aan de ene kant en mijn andere bol aan de andere kant. En nu gaan we weer drie stokjes gewoon op elk stokje doen. En dan gaan we eentje meerdere daarna in het midden en dan weer gewoon een stokje op elk stokje. Even kijken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sorry hoor dat ik een beetje dus ja, het enige wat je moet doen is wel goed uh, even goed tellen dat je alles hebt. stokje op het eerste stokje, tweede, en na derde noemen we eentje er tussen en dan op vierde noemen we de vijfde, de zesde en de zevende en dan weer de groepjes van twee een losse en twee en zo maak je deze toer weer af zie je hoe leuk het is om van kleur te veranderen zodat je ook het patroon beter kan gaan zien en dan zie ik je weer bij de volgende toer en we zijn weer geëindigd met deze toer en deze toer sluiten we weer met een halve vaste, maar we pakken wel het andere draadje meteen op, want we willen weer met een ander kleurtje gaan beginnen. En dan pak je weer drie losse en dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk hoor, dit is dan de zevende en nu moeten we er 8 gaan maken, maar ik wil in het midden van die 7 dus 3 3 ja dit is 3, dit is 3 in het midden ga ik weer een waaier maken dus 1 en de volgende is 2 3 en dan gaan we in die middelste weer 2 stokjes in dezelfde steek en Lossen en nog twee stokjes, dus hier hebben we weer een waaier en dan pakken we wel weer hier gewoon de steken als stokjes. Dus dit wordt weer een stokje. Twee stokjes. Drie stokjes. Oh, en dan pakken we hier weer gewoon de waaier op met twee stokjes. Een losse en twee stokjes. En dan gaan we weer drie stokjes. En dan in de middelste weer twee stokjes. één losse En twee stokjes. En weer drie stokjes. En weer gewoon het patroontje volgen en dan gaan we weer op de stokjes 3 stokjes op één stokje op elk stokje en in de middelste doen we weer twee stokjes een losse twee stokjes en weer drie stokjes zo maken we de hele toer weer af, en dan zie ik je weer bij de steekmarkeerder, kijk en zo krijg je echt al een, een leuk jurkje ik zie je zo weer, we zijn weer, we zijn weer bij het einde van de toer aangekomen en we gaan weer met een andere kleur werken en dan pak je de draad op die je nog hebt je sluit de toer af en je pakt de andere kleur oh. en je begint weer met drie lossen en je ziet dat je hier die waaier in hebt gemerkt. dus je volgt nu weer gewoon het patroon een stokje op een stokje, en dan is dit de waaier, dus dan ga je twee stokjes in de waaier zetten en een losse en twee stokjes en zo volg je het patroon en zo kan je steeds verder ik ga nu afsluiten je kan steeds verder zeg maar het rokje langer maken en je kan hem zo groot maken als dat je wil het jurkje kijk hier is het jurkje helemaal af, ik zal het. deze is groter gemaakt ik heb in het midden een, uh, een lint erin gezet en de randjes, ik zal eventjes laten zien, hebben gewoon afgewerkt met een vaste met vaste steken, strik erin en uh, twee kleurtjes hier roze en wit en uh, ik hoop echt dat je het uh, een leuk patroon vindt, duim omhoog en uh, ik zou zeggen uh, abonneer op iedereen kan haken, er komen nog veel meer leuke dingen en bedankt voor het kijken abonneren kan je hieronder doen op, de, op mijn foto klikken en dan zie ik je weer de volgende keer dankjewel voor het kijken